Welkom, welkom aan de wijde vroege vogels die nu al aangehaakt zijn. En dit is ook even een gluistest, dus als je mij hoort zou ik je willen vragen om in de chat aan de rechterkant te laten weten dat je me hoort. Dan is dat vast getest. En uh, nou, pak nog een lekker kopje thee, koffie, zorg dat je niet gestoord wordt en dan gaan we met een minuutje of vijf uh, lekker aan de slag. Nou, omdat er wat vragen zijn over het geluid, heb ik maar weer even het geluid aangezet. Ja, kijk, Monique hoort mij nu ook helemaal goed, dus nu zou je me moeten horen. Maar ik zet het geluid wel even uit, want anders hoor je me hoesten en proesten. Tikken. Dus uh, we hebben nog een paar minuutjes te gaan. Het is wel fijn als je inderdaad uh, niet gestoord wordt. Ik zou zeker mijn telefoon uitzetten. Facebook weg, alle social media weg. Dat is eigenlijk de, de beste manier om zoveel mogelijk uit zo'n webinar te halen. Dus, um, nou, ik zet geluid weer uit voor de duidelijkheid. En dan spreken we elkaar over een paar minuutjes. Dit is nog even een laatste soundcheck om te kijken of alles werkt voor jou um, en om te zorgen dat je niet gestoord wordt tijdens het webinar, dat je je focus kunt hebben op het webinar. Kies een plekje waar je lekker kunt zitten, waar je lekker rustig kunt zitten. Kopje thee erbij, kopje koffie, glaasje water. En dan gaan we met een minuutje of uh, twee, denk ik, van start. Voor de, oh, de later aanhakers geven we nog even de kans om aan te haken. En dan gaan we lekker van start. Goedenavond. Goedenavond allemaal. Welkom. Welkom bij dit webinar. Webinar over intuïtief coachen en adviseren. Um, ja, mijn naam is Martijn Meijma. En um, ja, ik ga jullie meenemen in dit webinar naar de, ja, wat zullen we zeggen? De, de, de, het spannende veld, zeg maar, vind ik altijd van, van intuïtie, coachen, adviseren. Um, nou, als er vragen zijn, dan kun je ze stellen in de chat aan de rechterkant. Ook welkom voor de kijkers die later kijken. Want er zijn vijf van mensen die dit later willen kijken. Um, ook jullie kunnen nog steeds vragen stellen. Die komen per mail bij mij binnen. En dan uh, zal ik ze beantwoorden. Um, dus ja, stel gerust je vragen. En um, dan gaan we lekker van start. Ik heb een presentatie die ik uh, doorloop. En af en toe zal ik mezelf laten zien. Af en toe niet. Even, ja, ik zal nu de presentatie erbij pakken. Ja, Martijn Meijma. 49, volgend jaar een mooie... Het getal van 50. Ik ben getrouwd met Marianne. Ook al een uh, flinke tijd gelukkig getrouwd. Twee dochters van 18 en 16 inmiddels. Dus dat, uh, ja, dat wordt weer een uh, mooie fase. Is dat. Sinds 2007 ben ik ondernemer. Um, daarvoor heb ik binnen een tijd in loondienst gewerkt. Ik heb bedrijfskunde gestudeerd in Groningen. Geadviseerd uh, vanuit Sintens. adviesbureau voor een midden- en kleinbedrijf. En sinds 2007 mijn eigen bedrijf, Intuïtief Ondernemen. Waarbij ik. Een combinatie legt tussen zaken doen en intuïtie. Hoe kan je nou intuïtie, intuïtieve methodieken, zo gebruiken dat je er zakelijk uh, profijt van hebt? Um, nou, en ik geef dus ook heel veel trainingen op het gebied van intuïtie, op het gebied van zaken doen. Um, kortere workshops, intuïtieve marketing bijvoorbeeld. Maar ook dus langere trajecten zoals de, de opleiding Intuïtief coachen en adviseren. Dat is trouwens wel mijn langste traject wat ik geef. En daar gaat het echt over... Ja, het overdragen van het vak, eigenlijk van, van adviseur, van coach, van consultant, nou, maar ook voor managers, zeg maar, die zeggen: Hé, hey, ik wil op een andere manier met mijn, met mijn medewerkers omgaan. Ik wil dat meer vanuit een intuïtieve laag doen. Nou, dat, ja, ik geloof daar er heel erg in. Want zodra je dus met die intuïtieve laag, en daar komen ze ook meteen ook nog wel, wel op, aan de slag gaat, zal je merken dat je beslissingen neemt die goed zijn voor jezelf, voor je mensen om je heen, voor je bedrijf. Uh, maar ook voor de planeet, uh, maar in het geheel. En dat vind ik het mooie van intuïtie. En dat is ook waarom ik zo graag wil dat zoveel mogelijk mensen hiermee gaan werken. En ook intuïtie intuitie inzetten in het coachvak en het begeleiden zeg maar, van mensen en organisatie. Omdat ik dan geloof dat we met z'n allen een wereld kunnen creëren waar... Ja, waar je in... Ja, harmonie vind ik altijd een beetje wel een soft woord. Maar waar je, waar je op een manier met elkaar samenwerkt, zeg maar, die bijdraagt aan een groter geheel. In plaats van dat ieder voor zich uh, bezig is. Ja, daar, uh, daar werk ik graag aan mee. En vandaar dat ook uh, dit, dit soort webinars, dat vind ik ook hartstikke leuk om te geven en ook om die, die kennis en, dat, en die ervaring over te dragen. Um, ik ben ook even benieuwd wie jullie zijn, dus misschien kan je in de chat even laten weten waar je vandaan komt. Dus de plaats, land, waar je vandaan komt. Dus in de chat aan de rechterkant kan je dan laten weten waar je vandaan komt, zodat we een beetje weten van hé, hey, wat voor mensen hebben we hier. Me, trotteren en nomade, vind ik ook wel een mooi woordje. Ja. Wat hebben we nog meer voor mensen hier? Enkhuizen, Culemborg, Vragenzaaier. We hebben iemand uit Zwolle erbij. Uit Geest, Zijst. Nou, we hebben toch het redelijke land wel, maar de Middenstrook in ieder geval vertegenwoordigd van West naar Oost. Noord-Zuid, eh, nog niet helemaal. En ik zal tegelijkertijd ook nog een andere vraag erin gooien, maar je zet gerust nog even je plek waarvan, van waar je werkt, waar je woont erin. Um, en ik zal er even in, een vraag, en die komt onderaan. In welke mate gebruik, mate gebruik jij je intuïtie in het coachen en begeleiden? Doe je dat nooit, af en toe, best wel vaak of eigenlijk altijd? Dus dat mag je ook uh, erin zetten. En we hebben nog iemand uit Venlo, Terwolde. Nou ja, Monique zegt best wel regelmatig. Mag je even ook in de. In de dat vinkje aanvinken, zeg maar. Dus die hoef je niet in de chat te zetten, maar onderaan staat een soort. Uh, een polletje. Daar kan je dat aangeven. Nou, zo'n 33% zegt. Ik gebruik best wel vaak. En eigenlijk heel veel mensen, 71% die zegt gewoon. Ja, het verandert inmiddels. Dus, nee, 70% zegt dus. Ik gebruik het eigenlijk altijd. Dus dat is wel leuk. Het is leuk om die, om die mensen ook hier uh, in, in dit webinar te hebben. Um, dus dat is wel gaaf. Oké, okay, dus dat um... kijken of er nog een antwoord komt. Nee. Nou, dan gaan we verder. Ja. Ik vind het altijd leuk om eerst een, een, een beetje een framework neer te zetten van waaruit ik denk en wat, ook, wat intuïtie voor mij is. Want intuïtie is een soort containerbegrip. Ik moet eerlijk zeggen, dat is ook waarom ik het gebruik, omdat heel veel mensen daar iets aan bij associëren. En nou, dat haakt vaak wel aan op wat ik doe. Um, maar ik vind het wel belangrijk om, om voor, voor dit webinar aan te geven van, hey, waar gaat intuïtie voor mij nou echt over? En dat heeft met mij te maken met die bovenstroom en de onderstroom. Nou, hier zie je twee mensen, hè? en ik, nou, de achtergrond zijn die ijsbergen die we ook wel kennen. En in die bovenstroom, daar gebruiken we onze ratio, we denken na, we denken lineair na, we denken in of-of, uh, we denken in, in stukjes, in, ook lineaire tijd. We gebruiken woorden, maar ook, ook gewoon beelden, hè? alles wat we met onze zintuigen kunnen waarnemen. Lichaamstaal zit misschien wel iets meer naar de wateroppervlakte, maar het is toch zeker boven water, want dat kunnen we allemaal gewoon zien. En um, nou ja, daar, daar communiceren we heel veel met elkaar, daar, daar doen we dingen met elkaar. Um, en als dat allemaal goed gaat en lekker loopt, dan is dat prima. Maar wat ik zie is dat zeg maar, vaak als er problemen zijn, gaan we ook daar proberen die oplossing te vinden. We gaan andere woorden gebruiken, we gaan op een andere manier naar elkaar kijken. We, nou, we gaan ook nadenken over wat we, wat we gedaan hebben, wat er fout gaat, wat er misschien beter kan. En dat, dat helpt je tot een zekere hoogte, is mijn ervaring. Alleen als het wat complexer wordt, en zeker als het ja, vooral complexiteit is, dus dat er heel veel dingen met elkaar samenhangen, dat er heel veel actoren zijn of dat het gewoon een soort breien in je hoofd is, dan, dan kan je beter in, in die onderstroom gaan werken. Want in die onderstroom, um, ja, daar gebeurt ook van alles. Als jij samen met iemand in een ruimte zit, ja, dan kan je al van alles voelen, waarnemen, uh, dan, dan krijg je allemaal ideeën al erover, zelfs als je je ogen dicht doet. Uh, want die onderstroom, ja, dat is meer energetisch noem ik dat. Dat is wat meer, um, ja, ik zit ook zo te werken, een beetje fingerspeaching hoort, hoort daar wel bij, hè. Onderbuikgevoel, maar daar komen we zo meteen op, dat is dat geen intuïtie, moet ik zeggen. Uh, maar dat gaat over ja, dat wat er wel is, maar wat je niet met je vijf zintuigen kunt waarnemen. En wat wel een enorme invloed heeft op die bovenstroom. Ik gebruik ook wel eens de, de metafoor van een magneet met ijzerveilsel. En als je die magneet beweegt, gaat het ijzervijsel alle kanten op. En wij hebben anders iets. maar waarom beweegt dat nou? Ja, dat is omdat er dus die magneet beweegt, maar die zien we vaak niet. Um, nou, en wat, wat, wat, ik doe, wat intuïtie doet, zeg maar, die verbind je met die onderstroom. Die geeft je een toegang tot die onzichtbare laag. Um, nou, en daarom vind ik het zo krachtig, want daarmee kan je dus uh, ja, de vinger op de zere plek leggen, veel sneller weten van waar gaat het hier nou echt over. In die onderstroom is ook geen tijd en ruimte, dat is wel interessant. Daar zou ik een heel, heel, heel veel kunnen, kunnen wijden. Um, maar dit is dus een, een, een, een, een veld, zeg maar. Waar je voorbij tijd en ruimte uh, waarneemt. Dus je kunt eigenlijk al, en je kunt bij wijze van spreken voelen dat wij nu met een groep hier aanwezig zijn. Misschien kun je dat ook wel even een beetje voelen. Of waarnemen, voelen dus het is maar één van de waarnemingsmogelijkheden. En het interessante is dat er nog veel meer mensen deze, dit webinar gaan kijken. Dus je kunt je ook al verbinden met... De andere mensen die niet op dit moment dat jij kijkt, gekeken hebben of gaan kijken. Je merkt dat ik wat stiller word, hè? want intuïtie vraagt om even wat voor stillingen naar binnen gericht worden. Dus kijk maar eens of je nou, je beide voeten op de grond kunt zetten. Misschien eventjes wat dieper ademhalen, of misschien even wat loslaten wat je allemaal aan het denken bent geweest. Ik gooi meteen gewoon een oefening in, dat is altijd leuk. Maar ja, als je met intuïtie aan de slag gaat, ik merk al van bij mezelf ook, dan ga je meteen kijken naar, naar voelen naar anderen. Kijk eerst eens hoe het met jezelf is. Hoe is het met jou op dit moment? Je kunt je ogen dicht doen als je wil, maar je kunt ze ook gewoon open houden. Voor deze oefening kan het prima. Dus je ademt eigenlijk alleen maar in en uit. En je neemt gewoon eens waar, als een soort toeschouwer. Je kan ook wel voorstellen dat je in een soort van hoek van de kamer zit. En dat je daar kijkt van, hé, hey, grappig, daar zit ik op een stoel. Ik zit een webinar te geven. Oh, nou, mijn ademhaling is redelijk rustig. Ik zit ook een beetje achterover. Ik vind het eigenlijk wel leuk, maar ik merk dat ik wel, wel schik in heb. En vanuit daar ga je eens voelen van een waarnemen van, hé, hey, oké, okay, er zitten dus nog meer mensen tegelijkertijd eigenlijk naar hetzelfde te kijken. Hoe is dat? Zijn dat er heel veel? Zijn dat er wat weinig? Zijn het verschillende mensen? Zijn ze ver weg, dichtbij? Dus je kan eigenlijk... Hoe ik het voel is dat je een soort van... van nou, een soort clubje, zeg maar. We zijn een soort clubje. En, en, en, dat, en dat clubje kan je voelen. Dat, het, dat, het, ja, dat je met elkaar iets deelt. Namelijk dat we met elkaar hier nu met dat webinar bezig zijn. En je kunt het nog uitbreiden naar mensen die dus in de toekomst dat gaan kijken, of zeker van mensen die later kijken, mensen die dat in het verleden hebben gekeken. En zo wordt dat eigenlijk dat clubje vergrootje eigenlijk wat door, door de tijd die mensen eruit te halen. door te zeggen, oh ja, we doen alles door de hele tijd heen. En wat ik altijd het mooi vind en dit doe ik in de, in opleidingen en trainingen, doe ik dit ook gewoon fysiek zeg maar dat je dat met elkaar gaat ervaren. Um, dat door je op die laag te verbinden met elkaar en, en elkaar waar te nemen, ontstaat er eigenlijk meteen een band. Ontstaat er ontstaat meteen een soort van, oh ja, hey, grappig, we horen bij elkaar. En we hebben, uh, ja, we hebben elkaar aangeraakt, zeg maar eventjes. Want wat er gebeurt als je elkaar in het dagelijks leven ontmoet, in die bovenstroom, nou, dan zie je kleren en dan ga ik er van, van, van vinden en dan zegt iemand wat met een bepaald accent of met iets... Die doet me denken aan mijn moeder of mijn vader. En dan gaan er allerlei programma's in mij draaien. Die me niet echt veel helpen om, om zuiver. En, en vanuit een soort van uh, neutraliteit in verbinding te blijven met die ander. Nou dat is voor mij, zo dat het, dit ontstaat eigenlijk ook niet zo ter plekke. Uh, maar dat is wel redelijk de essentie ook van intuïtief coachen en adviseren. Is kun jij vanuit neutraliteit in verbinding blijven. En vanuit die neutraliteit, daar kom je uiteindelijk ook veel meer bij die intuïtie terecht. Maar goed, ik ga nu een aantal sheets naar voren. Dit was even om te ervaren vanuit de is die bovenstroom. En we hebben een onderstroom. En in de onderstroom is geen tijd en ruimte. En er is ook geen plus en min. En dat is bedoel ik over die neutraliteit. Is dat je, de hele wereld bestaat natuurlijk uit dualiteit. En nou ja, het ultieme zou mooi zijn natuurlijk als je, als je alles eigenlijk kan, kan integreren in jezelf. Dus en de plus en de min. Um, en, en dan, als je dat kan, kan je dus ook bij anderen eh, neutraal kijken, omdat je dus en die plus en die min die jezelf ook ja, ont onderkend hebt. Iedereen heeft een donkere kant, een lichte kant, iedereen heeft boosheid, iedereen heeft blijdschap. Alleen bij de ene zit dat ene wat, de ene polariteit wat verder weggestopt dan, dan de andere polariteit. Dus er is geen plus en min. Het gaat over energie en er is geen tijd en ruimte. En via je intuïtie krijg je daar dus toegang toe. Als er vragen zijn, ga je in de chat en anders ga ik gewoon lekker verder. Ja, intuïtie komt, wat mij betreft, in zes smaken. Um, en ja, ik heb er ook meteen helder voor gezet, want intuïtie is altijd helder. Het is een soort van flits, het is een soort van instant weten. Um, nou, ja, beter is er dus eentje. Alleen als we er helder voor gaan zetten, dan wordt het soms een beetje paranormaal. En voor mij is het juist heel normaal. Iedereen, iedereen heeft dit. Iedereen is intuïtief. Dat is niet iets vrouwelijks, dat is niet iets mannelijks, dat is niet iets van vrouwen in, in paarse jurken of Tibetanen op, uh, op een grote berg. Um, en het komt dus in, vijf, in zes maken. Um, dat is zien, dus dat je, en dat helder zien, dat gaat dus voorbij kijken met je ogen. Je kunt dus ook je ogen sluiten, een beeld oproepen. Of dat je als je je ogen opent, dat je ziet van... Hé, mijn blik wordt daarnaar getrokken. Ik weet niet waarom, maar daar wordt mijn blik naartoe getrokken. Um, dat is helder, helder zien. Helder voelen gaat over voelen... zonder dat daar allerlei uh, emoties en oude pijn en verlangens doorheen zitten. Dus dat, dat onderbuik, die is echt wel... Um, het zit het ongeveer dezelfde plek. Alleen het helder voelen, dat is veel meer... Um, ja, het is veel zuiverder, veel helderder. En dat is eigenlijk dus weer los van al die oude pijn en verlangens en... patronen die je ook hebt opgeslagen in, de, in, je, in je buik. En helder voelen gaat voor mij ook wel over met je handen voelen. Dus soms kan je zeg maar, bij een wijze van spreken je bijna... Ja, kan bijna iets, iets tastbaar voelen, zeg maar. Ik heb dat ook wel eens in een oefening gedaan. Dat je, ja, hoe groot is dit bedrijf, zeg maar? Oh, hé, nee, dat is wel een heel groot bedrijf. Of wat is de potentie? Dus dat zijn ook wel interessante... Dingen die je met je handen kunt doen. Dan hebben we ook nog helder weten? En dat, dat, dat moet je niet verwarren met je denken. Maar helder weten, dat zijn die flitsen van... Hè? Hoe weet ik nou dat ik dit weet? Maar ik weet het gewoon. Uh, het is eigenlijk ook... Uh, ja, mijn moeder noemde het helder praten. Het is ook zoals ik nu aan het praten ben. Is dat het, ik, ben ja, ik heb een soort van structuur, maar daarbinnen dan laat ik het eigenlijk los. En dan kijk ik wat komt er binnen en wat, wat, wat wil ik nu gaan vertellen. Of eigenlijk wat wil er door mij verteld worden. Dat is bijna wat het is. En het mooie daarvan is, ik gebruik dat ook zeker in coaching. Um, nou ja. en dan is natuurlijk de vraag, is het dan nog coaching, of is het advies, is het reading, en Ja, geef het een naam. Maar soms ja, moet ik een bepaalde vraag stellen, of moet ik gewoon iets, iets delen met iemand, of komt er een bepaald boek bij mij omhoog, of komt er een bepaalde naam van een persoon omhoog. En dat deel ik eigenlijk altijd, omdat ik weet dat dat uiteindelijk toch ook weer die ander verder gaat helpen. Nou, helder horen, dan hoor je woorden, of stemmen, of geluiden, of muziek. Uh, zelf heb ik dat niet zo, maar dat, dat, dat is, ja, dat schijnt wel goed te, te werken, dat jij zegt, dus het hoort zonder dat, je, je, je, dat het geluid fysiek in de ruimte aanwezig is. Nou, ruik en proef is eigenlijk hetzelfde, dan ruik je iets of je proeft iets wat niet fysiek in de ruimte aanwezig is, maar dat, wat jouw informatie eigenlijk geeft over, ja, wat intuïtieve informatie ook is. Nou, ben ik wel eigenlijk nieuwsgierig. Even kijken, hoor. Welk kanaal bij jou nou het meest actief is? En dan mag je weer eronder, um, komt er nu weer een polletje, en dan mag je ook even aangeven van welk van die kanalen is bij jou nou het meest actief. Helder voelen heb ik al. Helder weten. Ja, nog maar helder voelen. Helder weten, helder voelen en helder weten zijn het vooral. Ja, helder zien. Hebben we ook nog wat erbij. En het is wel grappig, want ik heb deze volgorde niet voor niets gekozen. Uh, de bovenste drie zijn eigenlijk wel degene helder voelen, helder weten, helder zien. Dat zijn wel degene die het meest actief zijn bij mensen. En die andere, ja. Iedereen heeft ze hoor. En ik ben zelf nu ook, ik ben niet zo helder voelend. Dat ben ik steeds meer aan het ontwikkelen. En uh, nou, ik zou ook wel helder horen en helder proeven en helder ruiken willen ontwikkelen. Want het is eigenlijk net zo um, als met je normale zintuigen, dus hoe meer je kanalen je in gaat zetten, of hoe meer smaken je gaat gebruiken, smaken is natuurlijk een beetje tricky en dat gaan we over, maar hoe meer kanalen je van je intuïtie gaat gebruiken, um, hoe verrijkt er eigenlijk het beeld wordt wat je krijgt. Ik gebruik beeld, maar ook de waarneming die je krijgt. Het komt heel nauw met de woorden als ik hierover praat. Um, dus ja, ik zeg altijd, gebruik de twee kanalen die je het meest ontwikkeld hebt, of het ene kanaal. Maar ga kijken of je dat kan uitbreiden. Dat is ook wel iets wat we in de, in de opleiding gaan doen, zeg maar. Suzanne is het helder waarnemen, vraagteken. Ja, misschien is helder waarnemen is wel een mooi woord inderdaad, voor, voor al deze kanalen bij elkaar, zeg maar. Dus dat is ook wat je bedoelt, Suzanne. Okay, dan zetten we de presentatie weer aan. Ja, en intuïtie, weet je, we leren op school Engels, we leren Nederlands, we leren soms Spaans, Grieks, Latijn, maar de taal van je intuïtie, die leer je niet. Sterker nog, die wordt zelfs soms afgeleerd, want dan, dan zeg ik, nou, ja, ben je boos? Ik ben niet boos, ik doe niet zo brutaal. Um, terwijl ik feilloos helder gevoeld heb, of, of misschien was het meer empathisch voelen, dat ze boos was. Of ik zeg, nou weet je, je richt me een onzichtbare vriendje. Of volgens mij gaat er morgen dit en dit gebeuren. Of hey, ik ben. Nou, dus je kan allerlei van die uitingen van jouw intuïtie. Want nou ja, jij, als klein kind heb je dat helemaal niet door. Wat is nou intuïtie? Wat is, wat is in de fysieke werkelijkheid? En wat is in de niet-fysieke werkelijkheid? Nou, wij scheiden dat vaak. Maar een kind weet dat niet. Maar in je, in je verleden, zeg maar, ben je daar vaak. Uh, nou, de een wat meer dan de ander is al afgerekend. Of op afgestraft. Of is dat in, in kaders gezet van dit kan niet. Of dit mag niet. Of dit. Nou, dit geloven wij niet. Um, en daardoor ben je, ben je andere dingen gaan, gaan geloven en ben je op een andere manier zeg maar, uh, naar de wereld gaan kijken. Maar iedereen heeft dus die intuïtie en die taal van de intuïtie moet je dus voor jezelf weer eigen gaan maken. Um, want ja, het is vaak metaforisch. Dus het, het, het komt in beelden, in, in, in nou ja, smaak, maar ja, dan krijg je de smaak van koffie. En dan de smaak van metaal, wat moet ik daarmee? Dus het gaat erover om dat zeg maar, jezelf weer eigen te maken. Want wat, wat betekent dit voor mij? En voor iedereen is het anders. Dus je kan wel googelen, wat betekent de kleur roze als ik die zie. Maar ja, dat is voor de een het een en voor de ander het ander. En om daarmee in te communiceren, en dat is natuurlijk als je gaat intuïtief coachen en adviseren, dan, dan hou je het niet helemaal bij jezelf. Sommige dingen wel. Maar sommige dingen wil je ook communiceren. En dan is het wel handig dat je er woorden aan kunt geven. Um, en een gevoel bijvoorbeeld, helder voelen, is best lastig. Want dan, ja, dat, hoe geef ik daar gevoel aan? Dus soms kan je daar dus ook weer woorden aan vragen. Van wat woord hoort je dan nou bij? Of je laat beelden ontstaan. Ja, en uiteindelijk gaat het er dan over dat je dus vanuit de leegte eigenlijk gaat waarnemen. Dat leegte, dat, die stilte, die, ja, hoe zeg ik dat? Nou, waar, waar geen plus en min is, hè, dat nulpunt. En dan, dan komt ook die taal, dan kan je ook die taal weer uh, verder verfijnen voor jezelf. Ook als je daar wat vaker naartoe gaat en dus in contact ben met die intuïtie, dan heb je op een gegeven moment door van, oh ja, die rilling, dat betekent, bij mij betekent een rilling over mijn rug bijvoorbeeld, dat ik bij de kern zit, dat het hier echt over gaat. Dan hoef ik niet meer te twijfelen als ik in een coachsessie zit, of als ik met een groep bezig ben. Nou, daar gaan we op verder, want dit is waar het over gaat. Ja, waar kan je dan je intuïtie inzetten? Nou, heel veel gebieden, maar in coaching, in advisering, in, in het begeleiden van mensen en organisaties. kan je dat al inzetten in de voorbereiding. Je kan dus eigenlijk al, zodra je weet met wie je contact gaat hebben, of weet met, wat je met iemand moet gaan doen, kan je je al energetisch af, uh, en, en intuïtief afstemmen, uh, verbinden met deze persoon, of met deze groep. En dat is omdat er geen tijd en ruimte is, ja, kan je dus al iets waarnemen van wat er gaat gebeuren, of iets waarnemen van uh, ja, wat, je, wat je tegen gaat komen. En dat helpt heel erg als je dan, op het, ja, op het moment dat je ze dan fysiek ontmoet, kan je, heb je al eigenlijk energetisch heel veel voorbereid. Nou, je kunt ook tijdens de sessie, en dat is natuurlijk waar het heel veel ingezet wordt, uh, van waar zit de kern, hè? wat ik net zei, van, klopt het echt wat, dit, wat hier gezegd wordt? Um, raken we hier de kern op, of, of is dit het nog niet echt? En de een die ziet dat, de ander voelt het, de ander hoort het, en de ander krijgt misschien inderdaad de smaak in de mond, oh ja, nou nu zijn we er, nu, ja, nu proef ik dat het klopt. Um, maar het gaat ook over welke interventies zet ik in? Ik heb soms wel eens dat ik me afstem op een groep. Om een training te geven. En dan zie ik ze in groepjes dingen doen. En dan schuift er wat. dan denk ik. Oh ja, ik, ik moet iets doen met, met groepjes waar mensen in schuiven. Nou, en dan bedenk ik soms wat. Of dan komt er eigenlijk nog een, een oefening die ik eerder gedaan heb. Die combineer ik dan soms met een andere. En zo eh, ontstaat er eigenlijk al interventies. Eh, ter plekke of van tevoren. Nou, dat kan een één op een coaching ook. Van, oh ja, weet je. Volgens mij moeten we nu even naar buiten gaan lopen. Of volgens mij moet ik nu even stil zijn. En mijn lichaam laten voelen. Nou, dus Zo kunnen er allerlei dingen binnenkomen, via die, die vijf kanalen of zes kanalen, die jou helpen om de juiste interventies te doen. Ja, en, het, en het voordeel daarvan is dus dat jij dus voorbij gaat eigenlijk aan die beschermlaag, die we in de bovenstroom vaak hebben ontwikkeld. En dat je dus via die onderstroom contact maakt met die diepere, diepere laag, en de, en, um, waar het echt over gaat. Dus dat je in de coaching en in de advisering, Ja, uh, als eerder... Bij de kerk kom maar ook eerder mensen mee te raken. En dat ze zoiets hebben. Oh, ja, dit is inderdaad waar het over gaat. Hier moeten we mee, mee aan de slag in deze organisatie. Of hier moet ik als persoon mee aan de slag. Nou wat ik hier nog heb gezet is de fles vol. Uh, dat gebruik ik zelf wel eens als je met een groep bezig bent. Maar ook als je individueel bezig bent. Van hoeveel rek zit er nog in. Hoeveel ruimte is er nog voor een nieuwe oefening. Of voor nog een, ja, hoe lang kunnen we nog doorgaan. En dan kan je eigenlijk gewoon voorstellen dat er een fles is. En je stelt, vraag je jezelf eigenlijk intuïtief, van hoe vol is deze fles? Nou, ik kijk hem dan en ik zit daarmee wijze ik meer zie ik, oh ja, die fles zit zo vol. Maar misschien kan je ook uh, met jezelf afspreken, van als ik de smaak van, van, van whisky krijg, dan is die fles helemaal vol. Of, um, of dat je met jezelf voelt van, hé, hey, tot waar zit die fles in mijn buik vol? Maar je gaat dus eigenlijk een soort meetlat maken voor, hoe ver uh, zijn we in de, in de, qua energie, zeg maar, in deze sessie, in hoeveel procent zitten we? En dat kan betekenen dat je zegt, oh ja, dan ga ik dus nog iets doen, of je zegt van, nou, voor mij moeten we het hierbij laten. En ik heb het wel eens gehad met een groep, en het was, tot vijf uur, trainen, half zes. En ik vond, mij was het half vier, en we hadden iets van, nou, we moeten stoppen. Dus uh, nou, we zeiden, nou, wij stoppen. En die groep had zoiets van, ja, dat klopt, we zaten net met elkaar te overleggen, en we hadden zoiets van, ja, wij willen eigenlijk wel naar huis. En niet omdat ze graag naar huis willen, maar omdat de fles vol staat. Dus dat werkt heel goed. Nou, in een heel ander vakgebied en dat is dus wat ik met, met, met, met, ook met ondernemen doe, is natuurlijk het inzetten voor je eigen bedrijf. Goed, we gaan eens eventjes wat ervaren. Dus als je nog vragen zijn, is dit wel het moment. En dan gaan we. Is je intuïtie ervaring? Nou, mensen hebben natuurlijk vrij veel ervaring met intuïtie. Dus um, ik ben benieuwd wat dit gaat opleveren voor jullie. Nou, zet je voeten maar eens lekker op de grond. Je hoort mij al een beetje zuchten. Voor mij werkt dat altijd om even uit te ademen. Flink inademen. Weer. En op zo'n uitademing word je stiller. Kom je wat meer tot de rust. Kom je ook wat meer in het hier en het nu? Dus je laat gedachten aan toen en straks. Laat je los. En op iedere inademing, adem je stilte in. Adem je rust in. En iedere uitademing, laat je dat wat de rust in de weg zit los. En dan richt je je aandacht op je voeten. En als er gedachten zijn trouwens, dan laat je ze gewoon zijn voor wat het is. Je hoeft ze niet weg te duwen. Maar je zegt, hé hey, gedachte grappig. En ik kies ervoor om weer met mijn aandacht, met mijn ademhaling te komen. Ik voel de ademhaling in mijn lichaam. En op een uitademing zak je dan nog wat meer in je lichaam, in je lijf. En je richt je, dus je aandacht op je voeten. En je voelt die voeten en je verbindt die voeten met het middelpunt van de aarde. Je voelt echt stevig verbonden zijn. Misschien zie je het. Misschien weet je het. Dat ze helemaal verbonden zijn met het middelpunt van de aarde. En vanuit die aarde kun je ook ja, energie of kwaliteiten omhoog halen die jij nodig hebt, die jou kunnen helpen, voor nu. Dus misschien zeg je, ik wil wat energie, wat sprankeling, of juist wat stilte. Misschien wil je wat daadkracht, of juist wat contemplatie-energie. En via je voetzolen laat je dat lekker je benen instromen. Je knieën, je bovenbenen. En dan hou je dat lekker zo je lichaam in. En je hoeft er verder ook niks mee, want dat heb je dan nu gewoon meer toegang toegekregen. Maak vanuit je stijtje dan een Holle verbinding met het middelpunt van de aarde ook. Een soort afvoordelijk buis. Een aarding. Net zoals alle elektrische apparatuur geaard is. Is het ook fijn als jij geaard bent via je voeten. Maar dus ook via je stuitje. En via de, op, een, op een uitademing kan je dus... Ja, loslaten wat er los te laten is, of nou ja, misschien weet je het, misschien zie je het, misschien voel je gewoon nog wat uit je wegstromen de aarde in, via dat holle verbinding, vanuit je stuitje Het kan zijn dat je moet gaan gapen, heerlijk, laat lekker gapen, is ook een manier van loslaten, ontspannen. En vanuit je kruin maak je dan een verbinding met ja, het universum, de kosmos, het grotere geheel. Ook daar stel je voor een verbinding helemaal naar het middelpunt van de aarde. Die is ook helemaal vertakt in het hele universum. Zodat je van stevig verbonden bent met de aarde, maar ook stevig verbonden bent met de kosmos, het grotere geheel. Dan neem je eens waar hoe dat is om daar te zitten te zijn. En als er iets aandacht vraagt in je lichaam of in je systeem, dan geef je dat even de op. Dus misschien wil je nog wel iets rekken en ontspannen. Misschien wil je nog ergens je hand leggen. In de stilte kijk je of je nog wat dieper weg kunt zakken in die eenheid, in die intuïtieve lagen, zoals ik het noem. De essentie, het veld. Dus in iedere uitdaging verstil je nog wat meer. Als je nog wat meer kom je in het Diepere veld nog. En het kan zijn dat je dan nog weer iets tegenkomt bij jezelf, dat je spanning voelt. Adem er rustig in. Laat het weer los op een uitademing. Leg je hand erop. Zeg er ja tegen. Dat is het belangrijkste. En vervolgens kijk je of je nog wat dieper kunt zakken. Een onderzoek voor jezelf of je in dat diepere zakken misschien ook wel meer verbinding gaat voelen met alles om je heen. Misschien merk je dat de grens tussen jou en de omgeving wat vervaagt. Je voelt de eenheid in jou en je voelt je deel van de eenheid. Biedere uithalming wat meer. En als je merkt dat je verdwijnt of dat je... Ja, dat het spannend wordt. Dan kun je ook je kruin even een soort diafragma wat kleiner maken, zodat het gaatje wat kleiner wordt. Kun je kunt je verbinding met de aarde wat steviger maken, zodat je echt hier op aarde blijft en tegelijkertijd voelt ja, hoe je verbonden bent eigenlijk met alles en iedereen om je heen. En vanuit deze verbinding met die eenheid, reis je als het ware door de tijd naar het volgende moment dat jij iemand gaat ontmoeten. Iemand, een groep, waarvan je zegt, oh, daar, heb ik, daar ga ik een contact mee aan. Dat kan dan zijn dat je een ontmoeting hebt, kan zijn dat je een coachgesprek, een adviesgesprek hebt. Je reist als het ware door de tijd naar die tijd dat je die persoon gaat ontmoeten. En je stelt je op een ruime afstand deze persoon voor. En je voelt neemt waar wat er bij jou gebeurt. Dus hier zal je merken dat je en jezelf waarneemt en het grotere geheel waarneemt, en jezelf en het grotere geheel en je switcht daar een beetje tussen. Dus je verplaatst je aandacht naar jezelf en dan weer naar het grotere veld. En je tast af. Oh ja, wie ga ik ontmoeten? Wat voor persoon is dit? Wat voor energie hangt daaromheen? En wat doet dat met mij? met mijn lichaam, met mij als mens en je ademt lekker door soms is het spannend te houden we onze adem in en wat heb jij nodig om in contact te kunnen zijn met deze persoon misschien heb je wat steun nodig en waar vind je die steun dan of kan je nog uit de aarde wat steun krijgen misschien heb je bepaalde kwaliteit nodig misschien kun je een kleur om je heen voorstellen die die kwaliteit herbergt. Misschien ballonnetjes met bepaalde energie. Wees creatief voor jezelf. Wat heb jij nodig om neutraal bij deze persoon aanwezig te kunnen zijn? En vervolgens kun je je afvragen, wat heb, heeft deze persoon nodig? Dus je kunt ook die persoon vragen, van, hey, wat heb jij nodig? In de, welke beweging is, ja, in welke, over welke beweging gaat het hier? En wees nieuwsgierig hoe de antwoord komt. Misschien zie je het, misschien voel je het, misschien weet je het. De eerste flits is altijd waar. Welke beweging gaat het hier over bij deze persoon? Wat is de essentie van zijn of haar vraagstuk? En je neemt gewoon waar met al je intuïtieve kanalen. Je hoeft het nog niet te begrijpen. De taal hoef je nog niet te begrijpen. Je bent gewoon nieuwsgierig naar de beelden, de geluiden, de woorden. De geuren, de smaken en het weten dat op jou afkomt. Vervolgens hou je je aandacht weer helemaal bij jezelf en je voelt, neemt waar, wat heb ik nodig om met deze beweging om te kunnen gaan? Wat heb ik nodig om deze persoon, deze organisatie, dit team te begeleiden bij de beweging die nodig is, bij de essentie van dit vraagstuk? Kijk voor jezelf, waar haal ik dit vandaan wat ik nodig heb? Misschien moet je een soort hulpbron inschakelen. Misschien moet je nog even wat voorbereidend werk doen. Misschien kun je het gewoon in de energie en creatief iets aanbrengen. Waardoor jij ja, nog makkelijker deze persoon deze, deze personen kan begeleiden bij de beweging die nodig is. En tenslotte vraag je jezelf: wat heeft deze persoon nodig? Welke interventie of wat. Ja, wat heeft deze persoon nodig, of deze groep nodig, om, om deze beweging te kunnen maken, om dit vraagstuk aan te kunnen gaan. En wees weer nieuwsgierig naar wat er komt. Kijk ook naar de andere kanalen, misschien kan je wat horen. Of het, ja, wat proef je, wat voel je, wat zie je. En noteer het voor jezelf. Blijf nog een beetje in die intuïtieve zeg maar, stemming, maar noteer voor jezelf, ja, wat heeft deze persoon nodig? Wat heb ik nodig? Welke beweging gaat het over? En als je het niet helemaal helder hebt, dan kan je nog weer terug, je sluit je, je ogen weer. Dan ga je nog even terug naar dat beeld, op dat geluid, op dat gevoel wat je kreeg. En dan vraag je nog even door, waar gaat het precies over? Wat is hier nou de kern? Of je kan ook vragen, waar in dit beeld gaat, is hier staat de persoon en waar sta ik bijvoorbeeld? Of waar staat de persoon en waar staat welke, wat is dan de omgeving? Of je laat een film vooruitspoelen. Dus wees creatief in het onderzoeken zeg maar, van de informatie die gaat over... De persoon die jij als eerste tegen gaat komen. En welke beweging daar nodig is. Wat het van jou vraagt. Wat het van die persoon vraagt. Wat jij nodig hebt. Wat die persoon nodig heeft. Dan wil ik hem voor nu even afronden. En als je dit later terugkijkt, kan je op stop drukken. En dan gewoon even doorgaan, zoveel lang als je wil. En als je het live kijkt, kan je dit later er wel weer oppakken. Ga dan met al je aandacht nog. Haal die weer helemaal terug bij jezelf. Bedankt deze persoon voor de informatie. Haal echt even al jouw tentakels, noem ik het altijd maar. Terug. Dus ook die geheime, geniepige tentakeltjes die je altijd hebt uitstaan. omdat je gewoon lekker aan het voelen bent overal. Haal ze allemaal terug. Laat deze persoon helemaal los. Reis ook weer terug in de tijd, net hier en nu, 7 oktober 2019. Bijna kwart voor negen. Of de andere tijd als je dit later terugkijkt. Later, later de dag. En voor nog even hoe het met jou is, is er nog iets wat je nodig hebt? En langzaam kom je dan wat meer in het, ja, uit deze meditatie. Je rekt je wat. Je strekt je wat. En dan ben ik wel even benieuwd naar jullie ervaringen. Dus je mag wel even je ervaringen delen in de chat als je wil. Je mag ook in de privé chat als je dat liever doet. Er zit voor mij een soort bolkje met één en met twee bolletjes. Monique zegt wat een geweldige meditatie. En wat vond je zo geweldig, Monique? Daar ben ik nog even nieuwsgierig naar. Maar je zat er helemaal in, ja. Ja, Wat ik dus, het is mooi dat je dat zegt, want sommige mensen zeggen ook van, kan je dat niet... kan je dat niet vaker begeleiden, zeg maar, want het helpt zo als, je, als jij dat begeleidt. En, nou ja dat, ja, dat kan ik natuurlijk vaker doen, maar dan moet ik steeds bij, bij je langskomen. Maar in het online materiaal, zeg maar, bij de, bij de... bij de opleiding, daar zit ook een aantal van die meditaties heb ik daar opgenomen. Ja, een app inspreken kan ook. Nou, ik heb er voor een hoop ook nog voor gekozen om dat via mijn online omgeving te doen. Um, en er zit trouwens ook nu al, in een, ik heb in de, in de online omgeving, daar kan je ook een uh, gratis account aan maken. www.intuitiefondernemenacademie.nl kun je een gratis account aan maken en daar krijg je een aantal meditaties al gratis toegang toe. Ja, vragen mag. Monique vraagt, mag ik nog een vraag stellen? Ja. Vragen staat altijd vrij bij mij, dus uh, ik zeg wel als ik het, uh, het luister gewoon niet naar het dan beantwoord ik hem later als, die niet, als ik hem niet handig vind. Als er nog andere reacties zijn, ja, voel je vrij om te reageren. Ja, Monique vraagt nog van mijn mond viel letterlijk open. Enig idee waar dat vandaan komt. Ja, dat is, de, dat is het interessante. Dat is dus een signaal van je intuïtie. Ik noem dat meer het voelen, hè, want dat gaat via je lichaam ook. Um, ja, en, en dat is wel interessant. Als je dus intuïtie verder wil gaan ontwikkelen, uh, is het ook wel slim om een soort dagboekje bij te houden. Daarom zeg ik, schrijf het op. En um, vervolgens kom je die persoon dadelijk tegen, en dan kan je terugkijken kunnen dan kan je zeggen, oh, nu snap ik waarom ik die mond open had. Nou, en als je dat vaak genoeg doet, dan, dan kan je de volgende keer van tevoren doorkrijgen waar je mond... Maar dat kan, je kan bijvoorbeeld metaforisch, zijn, mijn mond valt van open, of... Um, maar het kan ook zijn dat je juist heel erg aan het ontspannen bent, het kan zijn... dat je een gegeven paard niet in de bek moet kijken. Um, het kan zijn dat het echt gaat over ademen, het kan gaan, nou, het kan over allerlei verschillende dingen gaan. Dus. Ik weet niet, daar kan je niet zo, zeg maar, iets, iets, iets algemeens over zeggen. Suzanne zegt, mooi dat je vragen mag stellen aan de ander, en wat je voor jezelf nodig hebt, ja. Dus, um, ja, als je met de ander werkt, is dat wel goed. Nou, ik stel altijd van dit soort vragen, en ik denk, kijk, ik heb het ook wel geleerd, dat je eerst heel veel hebben moet vragen, dat je met een gouden bal boven iemands hoofd werkt, om een, om een soort van bescherming op te bouwen, dat je niet, um, ja, door iemand zijn bescherming heen, heen gaat. Maar ik, ik denk, ja, als intentie, ...goed is, als de intentie positief is om die ander te helpen... Um, ...ja, dan vertrouw ik erop dat, en dat heb ik ook wel gemerkt, dat die informatie komt die nodig is. Ik merk ook bij sommige mensen, dat, dat daar krijg je gewoon bijna geen toegang tot, tot die intuïtieve laag. Want die hebben dat gewoon lekker beschermd, die, die hoeven dat niet vrij te geven. En anderen staan juist heel open en merk je dat het in de flow veel, ja, veel makkelijker is om daar toegang toe te krijgen. Fijn om te ervaren, zegt Annemarie, wat het al voor inzicht geeft bij het visualiseren van de klant die nog moet komen. Ja. Alleen dat is soms al fijn, zeg maar. Is dat je... En het mooie is, als je dan die klant echt gaat ontmoeten, dan is je systeem er eigenlijk al aan gewend aan de energie. Die heeft al even dat gevoeld. En dan zou je niet meteen van schrikken. Of dan, nou ja, dan, dan, dan, dan kan je er makkelijker mee omgaan. Dus dit is een hele fijne manier om het voor te bereiden. Dus dat is een van de manieren waarop je intuïtie kunt inzetten in de coaching. Dus, uh, Oké. Okay. We gaan weer verder. Ja. Wat is dan intuïtief coachen en adviseren? Ja, ik zeg mensen en organisatie een stap verder helpen. En uh, ja, helpen is natuurlijk niet zo'n heel fijn woord, maar dat, dat ja, begeleiden. Uh, en het gaat stapje voor stapje. Dus voor mij is dat ook niet dat je dan een, meteen een heel plan hebt om iemand heel, heel veel verder te helpen. Um, want ja, je, de, ik werk ook in coaching bijvoorbeeld ook nooit met een heel traject. Ik werk wel met trajecten, maar niet van oh ik weet nu werk, en dan gaan we vijf stappen doen en dan, en dan zijn we klaar. Want ja, het leven is één grote beweging. En als ik iemand over een week zie of over een maand zie, dan is, is het vaak over het anders. En dan zijn er dingen gebeurd zijn. Dus um, het gaat echt stap voor stap. Ja, voor mij is het een belangrijke vraag, wie doet het werk? Ik zie coaches wel eens heel hard werken. En ik denk, ja, in principe moet je niet zo hard werken. Um, en zeker als je van, meer vanuit een zijn aan het coachen bent. Hè? De, de, de toestand die je net hebt ervaren, die kan je ook tijdens het coachgesprek... Ik zou niet zeggen met mijn ogen dicht zitten mediteren, maar je kan wel in een soort van andere laag komen voor jezelf. Dat je veel meer vanuit een zijnslaag bezig bent, in plaats vanuit een doelaag en een actielaag. En dan is de coachie wat meer aan het werk, maar ook vanuit een soort gedragenheid, omdat jij, omdat jij zeg maar die bedding biedt, door, door te zijn en eigenlijk, ze noemen dat dan holding space, door die ruimte vast te houden waar alles mogelijk in, in kan zijn. Dat is ook in de opleiding, ga ik daar wel echt wel mee bezig. Van hoe kan je die holding space groter krijgen voor jezelf? Hoe kan jij nog meer thema's aan? Hoe kan je nog meer polariteiten, waar het vaak over gaat, aan? Zodat je, um, ja, je veel meer klanten verder kan helpen. En klanten ook veel verder kan helpen. Omdat alles er mag zijn. En niet alleen maar dit stukje van het spectrum. Um, en... Ja, dat is dus voor mij ook van, wie doet het werk? Is dat gaat dus over dat jij alleen maar in een zijnstoestand hoeft te zijn. En vanuit daar wel interventies doet. Maar het werk, ja, de ander heeft een probleem of een vraag, of die wil ergens mee naartoe. naartoe. Um, ja, het is ook veel sterker en krachtiger voor die ander, als je hem de mogelijkheid biedt om dat zelf te, doen, zelf te doen, zeg maar. Ja, van waar komt het? Hè? Is het een soort van heel hard nadenken en, en, en, en, en uh, een soort van overtuiging over het leven? Of is het iets wat vanuit een soort dat grotere zijn en grotere bewustzijn komt? Nou, wat ik net zei: heb je een vast plan of ga je met de flow mee? Nou, ik ben echt vanuit die flow. Hoewel laatst kreeg ik dus terug van iemand die zei: Ja, je bent zo lekker gestructureerd. Dat vond ik fijn. Daarom kies ik voor jou als coach. Nou, ik vond het fantastisch. Want die structuur kwam bij mij dus ook intuïtief. Ik, ik, ik ging haar echt uitleggen van, nou, zo en dan, zo en zo. En ik denk, ja, nou, soms ben ik echt wel verbaasd over wat, er dan, ja, wat ik dan aan het doen ben. En dan denk ik, dat doet helemaal niet. Maar deze vrouw had dat nodig. Nou, dus los van die polariteiten, dus kun je, en dat is wel echt ook nou ja, de essentie eigenlijk van het intuitief coachen: kun jij de plus, alle plussen en alle minnen eh, omarmen, integreren in jezelf ook onderkennen en daardoor in een soort nulpunt zijn waar alles mogelijk is. En, en in dat nulpunt ontmoet je ook eigenlijk alles van die ander en kan je dus ook vanuit alles wat er is, een interventie doen of niet doen. Maar dan kan je beslissen wat je doet, zeg maar, in plaats van, nou ja, ik heb alleen maar dit geleerd. Of, oh, nou gaat ze huilen en dan gaan we die kant op. Of, oh jeetje, nu gaat het over dat thema, dus laten we maar de andere kant op gaan. Of, oh heerlijk, we hebben het weer hierover, dan ga ik eens eventjes vol in. Dus dat is wel waar het voor mij over gaat. En dan wordt het dus een dans tussen jou en de klas. En ja, een dans is altijd wel leuk, vind ik. Nou, waarom moet je je intuïtie inzetten? Of ja, je moet natuurlijk niks, maar waarom geloof ik daar zo in? Nou, je gaat sneller naar de kern, heb ik al over gehad. Je gaat minder hard werken, omdat, nou ja, je hebt net gezien, de voorbereiding bestaat eigenlijk uit even een meditatie doen. Uh, verder hoef je niet zoveel voor te bereiden, omdat in het moment, en dan moet je echt wel leren, heb ik ook echt wel moeten leren, dat je in het moment uh, met, ja, kan, kan, kan stromen, zeg maar, in het moment uh, die flow kan pakken. Daarmee creëer je dus ook echt dat die ander zijn eigen verantwoordelijkheid pakt. Doordat jij minder hard werkt, gaat die ander de verantwoordelijkheid pakken. En dan komen duurzame oplossingen. Wat bedoel ik met duurzaam? Dat is eigenlijk die laatste ook. Het creëert een beweging naar eenheid. Doordat je in dat veld zit waar geen tijd en ruimte is, waar geen jou en mij is, geen polariteiten zijn. Ontstaat er dus interventies, ontstaat er dus een coaching of advisering die mensen helpt om ook meer richting die eenheid te komen, en ook vanuit die eenheid beslissingen te nemen, in plaats van een soort van dualiteit, en ik moet vechten tegen die, en ik moet me staande houden hier, ontstaat er veel meer een stroom van het samen zijn, waardoor je dus veel duurzamere oplossingen krijgt, die dus langer doorwerken, maar ook goed zijn voor mens, voor dier, voor de planeet, voor, ja, niet alleen voor de ene mens, maar ook voor alle mensen eromheen. En ik geloof, en ik zie dat ook iedere keer weer, dat door die intuïtieve eh, interventies, ja, komen dus ook oplossingen en oplossingsrichtingen die daar veel meer over gaan, in plaats van over het beste voor jezelf eh, creëren. Goed. Ik zal even naar Zijn er vragen tot nu, tot nu toe? Wat dat betreft, want dan wil ik zeg maar meer naar die opleiding, dat ik daar wat over vertel, van waar gaat, waar gaat die opleiding nou over en, en, en ja, hoe zit die in elkaar? Als je daar trouwens ook vragen over hebt, stel ze ook gerust. Uh, ook als je dit dus later terugkijkt. In de chat kan je altijd nog een vraag stellen. Uh, en dan ga ik die beantwoorden. De opleiding. Ja, het gaat dus eigenlijk vooral voor jij jou als instrument. Jij als instrument. Um, en niet zozeer over allerlei tools. Dus je leert ook wel een aantal tools. Maar het is geen opleiding waarin je zeg maar, een bepaalde methodiek leert. Het is echt dat je vooral ontleert. Je bent vooral bezig met loslaten, met ruimte creëren, met um, ja, je eigen patronen ontrafelen en loslaten, waardoor je dus veel meer uh, een, een, een, ja, een zuiverder instrument wordt, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Dus je ontwikkelt daarmee ook je intuïtie. Je, ja, zeg, we bewegen. je ontwikkelt echt van hé, hey, wat, wat, wat zat er allemaal ingepakt? En dan, hoe kan ik dat? Oh, interessant. Als ik dit allemaal los krijg, dan is het nog meer intuïtieve informatie. Nou, het zijn vijf blokken van twee dagen. En het ligt een beetje aan, want zoals je misschien gezien hebt, ik plan de data zodra er genoeg mensen zijn. Nou, die heb ik inmiddels. Nou, Niet helemaal, maar ik heb wel genoeg om, data, om de data te gaan prikken. En dan probeer ik blokken van twee dagen te creëren. Omdat ik daar wel, dat vind ik het fijnste werken. Maar ik geloof ook, en dat heb ik ook wel gemerkt, dat... Voor sommige groepen dat misschien niet heel goed is. Dus nou ja, dat, dat blijkt allemaal weer uit die data. Dus het kan zijn dat er sommige blokken uit elkaar getrokken worden. Maar dit is wel de intentie. Het eerste blok gaat echt over bewustzijn en intuïtie. Ik heb dat zijn met een hoofdletter gedaan, dat het voor mij inderdaad over bewustzijn gaat. En, en hoe je dat bewustzijn kunt verruimen en je intuïtie kunt versterken, zeg maar. Het tweede blok is wat meer op het zakelijke markt gericht. Dus van, hé, hey, hoe doen we nou met elkaar zaken... Hoe onderneem je, maar ook hoe, hoe doe je met elkaar zaken in een, in een groter bedrijf. En dan vanuit die intuïtieve stroom. Daar zit ook het systemisch gedachtegoed wat meer in. Um, en dan ga je ook voor jezelf kijken van, hè, nou, wat, wat kom ik tegen in mijn zakelijke omgeving. Vervolgens gaan we dan kijken van, hey, hoe gaat dat dan in interactie met, met, met een coach dus, um, en een coachee. Dus dan ga je echt naar dat advies en dat coachvak kijken. En hoe, hoe, hoe, hoe sta je daarin als, als coach en welke interventies kun je doen. Um, dan komt er een blok waar we wat meer echt helemaal die onderstroom induiken. en van hé hey, wat is nou met energie? Hoe kan je daarmee nou werken? Uh, hoe kan je ondersteuning in de energie? Hoe kan je voorbereiden in de energie? Uh, en wat uh, nou, zijn energetische manieren zeg maar om, om in coaching maar ook in advies te werken. Dus um, ja, waarbij bij reiki zeg maar en bij uh, healing is is het heel direct dat we werken met energie met je handen. Hè? En hier kun je ook want ik, ja, ik gebruik het eigenlijk altijd in een zakelijke context. En de ene keer kan het wel, maar de andere keer kan het ook vaak ook niet. Dat je echt dat, dat energetisch werk heel erg bodem, duidelijk maakt. Maar er zijn toch ook manieren om, om, om met de energie te werken. Nou, we hebben de vijfde module. Dat is ook, die is echt altijd aan elkaar met een overnachting erbij. En die gaat over bewust te zijn als coach en adviseur. En daar zaken we eigenlijk nog een laag dieper. En dan gaan we nog met meer de stilte opzoeken. We gaan nog wat meer onderzoeken van, hé, hey, wat gebeurt er nou als ik echt alleen maar ben en niks doe? Um, ja, en alles wat je daar weer tegenkomt, gaan we ook weer loslaten en transformeren. En dat is dus wat eigenlijk in die hele opleiding lopen een aantal, aantal leerlijnen door elkaar. De eerste leerlijn is van, ja, hoe kan ik nou mijn intuïtie inzetten, coachen en adviseren? Uh, de tweede leerlijn is dat je daar een aantal dingen bij jezelf tegen gaat komen. Dus je gaat een aantal van je eigen patronen ontrafelen en loslaten. En je gaat ja, je intuïtie wat meer plek en ruimte geven. Ten derde kan je natuurlijk, ja, we moeten op elkaar oefenen, want ik heb geen, geen, geen blik met klanten iedere keer. Um, dus je gaat ook je eigen vraagstukken op het gebied van ondernemen, misschien wel op het gebied van leidinggeven, nou, op welk gebied dan ook. Die, die kan je dus ook inbrengen, want dan ga je dus als coach uh, coachie aan de slag en dan ga je dus naar kijken. Dus die drie leerlijnen zitten erin. Um, ja, en er zit er nog een soort theoretische leerlijn van, hey, hoe zit de wereld nou in elkaar? Um, als het gaat over als je meer intuïtief naar die wereld gaat kijken. Meer systemisch naar die wereld gaat kijken. Nou, ik gebruik allerlei verschillende methodieken. Maar opstellingen, systemisch werk is voor mij naar een hele zware pijl. Ik heb ook een hele aparte opleiding als je opstellingen wil leren begeleiden. De magie van opstellingen begeleiden. Um, en we zullen hier zeker ook met opstellingen aan het werk gaan. En een beetje afhankelijk van de groep kunnen we ook daar wel, uh, al wel zelf wat mee oefenen. Dus dat je in de 1 op 1 settings wel leert om iets met opstellingen te doen. Um, visualiseren zullen we zeker mee werken. Wat we net ook gedaan hebben. Um, loslaten. Sedona methode gebruik ik heel veel. is dus Echt een hele krachtige te techniek, maar ook de meer methode. Um, ja, vervolgens energetisch. Um, ja, ik werk veel met mijn handen, zeg maar. Uh, al dan niet heel, heel direct. Um, maar ik heb ook bijvoorbeeld energetische flesjes waar we mee kunnen werken. Maar voornamelijk gaat het over dat jij je intuïtie inzet. En dat je dus ook leert om jouw eigen interventies te gaan ontwikkelen. En misschien dat jij zegt, oh maar ik wil met intuïtie kaarten graag gaan werken. Of ik heb juist een soort heel rationeel model, maar dat wil ik eigenlijk wat meer intuïtief maken. Dus dit is ook wel een, een, een, een ja, speelplek, werkplaats om jouw eigen technieken en, en methodes te kijken. Hoe kan je daar een intuïtieve laag aan toevoegen? Nou, zoals ik al zei, je krijgt toegang tot de online materiaal. Blijf je, zolang het online materiaal beschikbaar is, krijg je daar toegang. Zeg ik dat goed? Um, nee, nou, ik zou zeggen, voor de, voor de duur van de opleiding krijg je daar toegang toe en dan kan je het in ieder geval downloaden. Want ik pas het eigenlijk aan naar gelang de groepen, en anders krijg je op een gegeven moment toegang tot online materiaal van de volgende groepen, dat is niet zo. handig. Um, nou, dit zijn een aantal reacties van, van mensen. Ik kan betere interventies doen, zegt Gerjan Sweers. Um, meer bij zichzelf te zijn. Um, veel meer leren vertrouwen op zijn intuïtie. En daar deelt ook inzetten in zijn, uh, in zijn werking. Nou, net uh, zegt uh, van, hey, het is echt een veilige omgeving. Ze was een wat meer beginnende coach. Uh, en ik merk dat het nog steeds doorwerkt. Nou, dat is al best wel lang geleden. Uh, ze heeft ontdekt dat ze inderdaad de intuïtie kan inzetten in het coachen. Uh, en ze heeft zich meer durven laten zien. Ja, en de lunches hè, die zijn bij mij altijd lekker, kan ik niet anders zeggen. Maar goed, daarvoor doe je natuurlijk geen opleiding. En Camille die zegt van, het was verrijkend en niet zweverig. Hij dacht nou, ah, misschien een beetje zweverig, maar dat is het juist niet, het is juist heel praktisch. Uh, hij heeft het zichzelf geholpen en de andere, dat zijn die twee leerlijnen waar ik het over had. Hmm. Nou, verschillende nieuwe technieken uit zijn comfortzone, ja, je, zag, je gaat uit je comfortzone, dat is ook wel waar ik je toe uitnodig, want als je, ja, een, nou goed, hele discussie is natuurlijk over comfortzone, maar als een beetje, we gaan het een beetje oprekken, zodat je wat meer, meer... Variatie kan aanbrengen, zeg maar, in je interventies en in de manier waarop je coacht. Daar geloof ik wel in. Hoe breder je dat maakt, hoe meer mensen je ook aan kunt en hoe meer je ook, zeg maar, flexibel bent in het begeleiden van mensen. Want de een vraagt het een en de ander vraagt wat meer. Goed, wat ik je wil aanbieden, als jij je aangemeld met deze code, web 0710 van webinar 7 oktober, dan krijg je het Versterk je Intuïtie in 4 weken programma. Dat is een online programma, krijg je er gratis bij. kost normaal 100 euro, 97. Uh, en dat is eigenlijk een vier weken programma waarin je dus je intuïtie al wat meer leert ontwikkelen. En nog meer uh, nou wat, wat oefeningen daarin krijgt. Dus dat is een hartstikke mooie voorbereiding eigenlijk op de, de opleiding. En je krijgt een Human Design Consult bij uh, Jeanette Lamme. En dat is een hartstikke mooie manier om jezelf ook wat meer te leren kennen. En dan op het gebied van intuïtie en intuïtief coachen en adviseren. En dat kun je dan ook weer meenemen in die opleiding. Dus ik heb specifiek voor twee dingen gekozen, waarvan ik zeg, die, die help je echt om die opleiding te verrijken en te versterken. Uh, en die, dat Human Design Consult kost normaal 60 euro. Uh, maar dat krijg je nu gratis erbij. Dus ik vind het fijn dat iedereen die, de, die dus op meedoet aan de opleiding deze uh, Human Design Consult krijgt. Maar wel goed om eventjes dan uh, die code aan te geven bij het opgeven. Nou heb ik natuurlijk een mooie link daar naartoe. Even kijken... En dat is hier. Dus onderaan zie je nu, uh, als je hier klikt, dan kom je dus op de pagina. Dus als je hieronder klikt. Uh, als je naar mijn website www.intuitieveondernemer.nl gaat, dan kan je ook bij, uh, bij trainingen, kan je zien, opleiding, intuïtief coach en adviseren. Nou, dan staat die helemaal uitgelegd. De modules staan verder uitgelegd. De prijs staat uitgelegd. Klik wel even op de tapjes. Bovenin staan allemaal tapjes, onder andere met praktisch, waar de prijs staat. Ehm... Um, ja, mocht je vragen hebben, neem gewoon contact met me op. Als je zegt, ik wil gewoon even een intakegesprek via de Skype, helemaal goed. Um, want het, ja, het moet gewoon wel bij je passen. Er staat ook nog een oefening op mijn site. Intuïtief beslissen, als je daar op zoekt op mijn website. Dan vind je een oefening met papiertjes op de grond, waarmee je heel goed kan kijken, van is dit nu het moment om deze opleiding te volgen? Um, doe het gerust, en als het ook uitkomt, ik moet deze opleiding niet volgen, helemaal prima. Deze bonussen zijn ook niet beperkt geldig, of alleen vanavond, want ik geloof daar niet zo in. Um, dus, dus doe het gewoon lekker op je eigen moment. Wat wel zo is, is dat ik, ik denk volgende week of de week daarna, ga ik um, de data prikken. Wil je daar invloed op hebben, dat je zegt, hey, dan past het misschien nog in mijn agenda, kan, want ik hou daar gewoon rekening mee, uh, of die, die dagen liever niet. Ja, dan is het wel handig dat je je nu opgeeft, want dan uh, ga ik daar gewoon rekening mee om. Goed, als er nog vragen zijn, dan is dit het moment om ze te stellen. Monique zegt, hele goede oefening. Die oefening met het intuïtief beslissen. Ja, dat uh, hoor ik van meer mensen. En ik vind het zelf ook altijd een fijne oefening. Hij, hij werkt, werkt namelijk zo dat hij jou, je extra informatie geeft bovenop wat je bedacht hebt. Dus het geeft je echt lijfelijke informatie of ja, intuïtieve informatie over die verschillende keuzes. En als je dan neerlegt, hey, moet ik de opleiding bij Martijn doen? Moet ik de opleiding ergens anders doen? Uh, de opleiding later bij Martijn doen? Uh, of een vraagteken... Nou, en als je die briefjes op de grond legt en daar naartoe loopt, en dan erop gaat staan, dan, dan, dan krijg je, gebeurt er van alles. En bij de verschillende briefjes gebeuren er verschillende dingen. Nou, als je de briefjes dan ook nog blind maakt, dus je schudt ze door elkaar en je weet niet wat wat is, maar je schrijft er wel even op bij briefje 1 voelde ik dat, 2 voelde ik dat. Dan is, het heel, ja, dan is het eigenlijk heel intuïtief, want je weet, je weet, je weet niet op welk briefje je stond. En dan kan je wel bepalen, hé, hey, maar dit vind ik eigenlijk fijn. Dit is, dit is het gevoel wat ik wil. Nou, dan open je dat briefje en dan zie je, van, oh ja, dat is dan eigenlijk wat ik moet volgen. Goed. Volgens mij zijn er geen vragen meer. Nou, je weet me te vinden. martijn.intuïtiefondernemen.nl. Um, ik wens je nog een hele fijne avond, of als je dit later kijkt, een hele fijne middag, ochtend of wat dan ook. En uh, nou, ik hoop je graag te zien bij de, de, de opleiding of op bij een ander webinar. Ik zie dat er nog. Ja, dankjewel, dankjewel. Hartstikke mooi. En uh, tot ziens.